zocht uh, jij mag even blijven zitten oh shit ik hoor het vers aangetrokken en dan gaan we daarna meteen door of zo meteen meteen door naar die persoon die dus wordt gezocht voor het vermoorden van agent c achtervolging negeren stopteken schoten gelost schoten gelost oh. ik weet niet wat die persoon gaande heeft waarschijnlijk openbaar dronkenschap Alle mensen, leuk dat te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LS en morgen En vandaag ben ik nog ingemeld. Of ja, ik ben ingemeld. En er komt gewoon een melding binnen van een persoon die wij zoeken. En die is gespot. Uh, we zijn vandaag op pad met de T5. Van het ministerie van Motie. Die is gereleased. Even korte voertuig check. Want dat vinden jullie waarschijnlijk wel leuk om te zien. altijd. En het hoort er gewoon een beetje bij, toch wel. Kijk eens, groen en... Oh, oh, oh, oh, oh. Oké, okay, nice. En... Uh, werkverlichting en uh, hebben we nu alles uit nee groen nog niet zo uh, persoon wordt gezocht voor het uh, plegen van een winkeldiefstal dus die gaan we even de... niet beter geveien, want dat gaat wat ver maar wel even een stoptekentje geven was namelijk oh, gespot op de ANPR camera's even met verkeer meerijden gewoon wel gebruik maken van onze vrijstelling Links komt een vrije ruimte waarschijnlijk. Nee, toch in het midden. Oké. Okay. Oké, okay. oké okay, mensen, gaat hartstikke goed op dit hier. Links vrij, rechts vrij, oké. Okay. Het betreft uh, de auto op de linkerbaan zo te zien. Yes. Deze volvo is een beetje dwars. Maar linksaf, helaas, de volvo ook. Okay, Uit tussendoor, op pakken, okay. truck. Uh -oh. uh -oh. Ik zit echt te kurten met die knoppen, zo wil ik zeggen. En dit is de geloof. Ik. Ja. Ik ben wel op mijn hoede, want ze zijn met z'n tweeën en dat wil nu wel betekenen dat ze uitstappen ofzo. Dus uh, deze pakken ofzo. Goedendag. Hey. Kippop. Ja, gaan even uh, gaan we zien. Dankjewel. Ik ga hem even naar trekken. Momentje. Hoor. De verdachte of de, de bestuurder wordt sowieso nog gezocht. Oh 5, 7, 2, award issued. Hey, goed dag maar weer aan te blaag doen ik wil ook even van jou een uh, id zien in ieder geval een, uh, een id okay, goed. Hey kameraad kan ik jou wat uh, vragen stellen in het kader van alles en bla uh, bla bla ga ik toch even zo meteen je voertuig ook doorzoeken misschien heb je nog gestolen goederen bij uh, daarbij mag je wel even uitstappen, je hebben namelijk aangehouden, je wordt nog gezocht. Uh, jij mag even blijven zitten. Oh shit! Veel water, veel water, oh shit! Hey. Waar is die gas, waar is die gas, waar is die gas, waar is die gas met de water? Liggen, op knieën! Ja, noodknop, fucking noodknop, pees hey. Jij ja, hebt... Ah oh, shit, de gelost, schoten gelost. Duidelijk vuur toegepast. No Ik ben nog ernstig aan het bloeden. Jij bent aangehouden. Gekke praktijk hier. You're under arrest, you piece of crap! hell! Zo. So. Uh, het transportje voor deze beste meneer en een ambulance deze kant op voor mij. En ook wel een beetje voor mijn... Uh, ...voor de... Uh, ...verdachte. 12.05, ik ben al weg. Dat is gehoord. Goed, dat is altijd zo. Ik weet niet meer wat ik was aan het doen. Ik was iets aan het doen. Oh ja, nee, die noodknop. En ik ging aan mijn knieën zitten dus ik was met die knop of met die hand op die schouder en aan het rennen en het gaat er niet goed. Dan kan je we weer een melding van iemand die wordt gezocht. Neem hem aan we gaan wel even die kant op. Oh die wordt gezocht voor het vermoorden van een politieagent. Dat betekent wel uh, dat we in ieder geval even... Oh oh oh. Even de kogel weer aan de aan gaan trekken want deze is wel beter geveegd volgens staat nog weer uh... aangetrokken en dan gaan we daarna meteen door of zo meteen meteen door naar die persoon die dus wordt gezocht voor het vermoorden van agent nou, dat, uh... dat mag niet hè geef mij leven geef snel kom hop geef me even een drukverbandje ofzo kom op ja sneller ik weet het dus puur mijn schuld dat ik die verdachte of die melding wil aannemen. Ja ja. ja. Eerst tanks. Till next time, there's always a next time. Ja, klopt helemaal. De bal laat ze niet vallen. Dit is allemaal heel niet netjes van mij hoor. Alles zo achterlaten en aan. Oh hij komt wel hier, hij is gewoon om de hoek bij me nu. Dat is wel handig. Maar die weet ook precies hoe laat het is. Dispatch calling unit 1, Lincoln, 18. Approach with caution. Oh crap! F-cancel. Yeah. Okay. Oh, I got it for now. is the Deze melding is day. I'm Police stop your immediately. C, achtervolging negeren, stopteken schoten gelost, schoten gelost, oh shit er zit er... oh nee shit! Ik word beschoten, hij heeft handlangers, hij schieten mij, beschieten mij. Ik ga achter de verdachte aan, collega's, alsjeblieft wachten die handlangers aan. Uitstappen! Oh shit, er komen die handlangers. Ja, die schakel ik gewoon uit hoor. Oh zo, oh, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, Wim is dood. Shot. Needs immediate nou, rip hem Nou goed. Uh, verdachte is ontsnapt. Wim is dood, maar Wim leeft hier. Kijk eens, dat is Wim weer. Niet huilen, niet huilen, niemand huilen. Uh, die zag ik niet. En um, Ja. Dat was een uh, flinke melding. Trouwens. Ik deed de kofferbak wel open voor uh, kogelwerende vesten. Maar die zitten normaal gesproken gewoon in de deur. Oh. Dus uh, die is Hierzo. Daar. Wat wilde ik nou zeggen? Ja. Hij, ik dacht dat er vanuit de auto werd geschoten maar hij had dus gewoon handlangers uh, uh, in zijn uh, uh, achter. Hij had handlangers een soun, die kwamen achter mij aan. En opeens uh, was ik bijna of was ik dood. Ja, maar is dit een melding die nog erin hebt staan? Want ik heb wat plugins en zo verwijderd. Maar ik geloof ook niks anders meer erin op staan uh, kom meldingen. Kijken wat met deze auto is. Roger, in... Nou, die ziet er een beetje dronken uit. Laten we die even blazen. Two, eight, Edward, David, two, three, three. Nou, misschien toch niet dronken. Want... Misschien is die wel gewoon dronken, fuck. Sorry. Ah, uh, idioot. van deze kant staan. Ik wil namelijk de bestuur spreken, of bestuurder, sorry. Hoi. Hoi. Hoi een raadje. So past... Heb je? Oh. Heb je iets gedronken toevallig? Ik hoef daar geen antwoord op te geven. Heb je drugs genomen? Ja. enig probleem met dat. Ja. Op dit moment heb ik daar wel een probleem. Dus je mag even voor mij blazen, door ik stop zeg. Blazen blazen blazen blazen blazen en stopt die maar oké okay, en je mag even een test afnemen Move it en die komt uh, positief uit in en cannabis betekent dat je mag uitstappen, je hebt aangehouden voor rijden onder invloed van drugs, je bent niet de antwoord verplicht en je hebt recht op een advocaat uh, Ik ga je fouilleren heb jij drugs bij ik wil graag een uitlevering van alle verboden middelen die je op dit moment bij hebt heb je ook dingen bij waaraan ik mezelf kan bezeren ik hoop het toch niet want hij heeft wel naald plekken zeg maar zo waar die naald naar binnen is gegaan in de arm is zichtbaar in zijn onderarm terwijl ik terwijl die lange mouw aan heeft vind ik te knap hij heeft geen drugs bij we gaan een transportje deze kant op om ik ga even achter mijn busje zetten, totdat het transportje hier is. 12:05 5, ik ben onderweg. Dat is verhaal. Oh, okay. Waarom? Ja, dat ligt gewoon aan mij. Moet ik steeds aan deze kant de deur open doen? En dan crash je waarschijnlijk ook nog eens. Oh, en dan sta ik er weer. Goed. Eh uh, je auto te zoeken. Of is die mevrouw blijkbaar. Sorry, dat niet te bedoelen Ook een zakmes, dat mag niet helemaal. Zeg, heeft u een ID voor? Die wil ik even zien? Nee, ik vind het ook niet. Waarom doe je dat nou? Zeg, heeft u drugs genomen? Of alcohol? ik even een speekseltest afnemen. Hij heeft gedronken, maar hij geeft nu aan dat hij mag rijden. Nou, ik zou zeggen, hey, de ballen, ga jij maar verder met het voertuig. Tenzij ik dat druk zie, natuurlijk, gaan we even onderzoeken. Maar zij mag in ieder geval haar weg volgen. En die video is ontzettend irritant. Oh, een vuurwapen gevonden. Voertuig wordt afgesleept voor een verder onderzoek. En dan gaan we eens even hier om het hoekje kijken. Ah oh, wacht, mijn verdachte zit hier nog steeds in. Hier loopt namelijk iemand. Oh. Ik weet niet wat die persoon gaande heeft. Waarschijnlijk openbaar dronkenschap. Ik moet ook even onderzoeken. Ja. Goedendag, even staan. Hi. Alles oké. Okay? Waar gaat u naartoe? Dat wil je niet weten. Nou, waar kom je vandaan dan? Ik heb het recht om niet antwoord te geven. Wat doet u? Wat maakt jou er. De... Nou ja, ik zie je ze lopen. Dan heeft u toevallig gedronken? Ik drink geen alcohol. Nou, dan heeft u drugs genomen. Nee, geen drugs. Drugs maken muziek. En wat is er dan los? Ben hij onwel ofzo? Heeft hij illegale spullen bij? Ik wil in ieder geval uitlevering van alle illegale spullen. Zo ze even een uh, ID vormen? Het kan zomaar zijn dat deze mevrouw onwel is geworden. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We've got an fired. In, uh, Kijken of zij... Uh, wat ik me geef is in ieder geval ingevorderd door ons dus uh, ik weet niet waarom die me geeft maar die heb ik bij deze ingevorderd um, mag toch even blazen normaal doe je iemand die heeft ge... uh, Oké. Okay. toch vind ik het raar hoe ze doet als er niks uit die drugstest komt Thanks. Nou, even een ambulance laten komen ik ga even een ambulance uh, voor deze jonge dame of uh, ja jonge dame want die uh, loopt er niet helemaal helder bij en is onbekend waarvoor mogelijk uh, onwel geworden ze dus hebben even een ambulance laten komen want deze mevrouw uh, wat ik al zei is zit er niet helemaal lekker bij ik weet niet waardoor dat komt. Geen drugs, geen alcohol genomen. Uh, dan houdt eigenlijk een beetje alles op voor mij wat betreft uh, 6, mogelijkheden waardoor zij zo raar doet. Ga je het alstublieft prio 2. Hoi. Ik zal je even brieven. Dit is mevrouw, uh, geen idee. En, uh, heb ik al geweten. Je loopt al weg. Oké. Okay. Mensen ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie een leuke video vonden, ik hoop dat jullie een mooie tv vonden, ik hoop dat jullie dat een hele mooie ambulance vinden en ik hoop dat jullie deze meneer vergeven voor mijn ambulance collega aan te rijden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video, tot dan en uh, laat blauw duimpje achter, doei.